Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over griep, of ook wel influenza genoemd. De griep wordt veroorzaakt door een virus, het influenzavirus om precies te zijn. Hiervan kennen we drie typen, A, B en C. Ze bestaan uit RNA-segmenten die constant veranderen door mutaties. Type A is het meest ernstig en het meest voorkomend. Op de envelop van het virus zitten twee soorten eiwitten, H en N. Hier vernoemen we het virus dan ook vaak naar bijvoorbeeld het H3N2-griepvirus of het H1N1-griepvirus. Type A muteert het vaakst, dus als je het maar genoeg verandert kun je er daarna nogmaals ziek van worden. Dit is de reden waarom je elk jaar de griep zou kunnen krijgen. De varianten van dit virus kunnen overleven in mensen, vogels, varkens en paarden. Type B komt ook nogal veel voor. Het muteert minder snel en het komt, voor zover we weten, alleen in mensen voor. Type C is veel minder relevant voor mensen en het geeft alleen in kinderen een mild ziektebeeld. Het zijn dus met name de type A en type B waar wij griep van krijgen. Het langzaam maar zeker muteren van het griepvirus noemen we ook wel drift. Per mutatie verandert het RNA, zodat je er bijvoorbeeld volgend seizoen weer ziek van kan worden. Wat ook kan gebeuren is antigenen shift. Dit zie je alleen bij type A-influenza. Als één cel, meestal van een dier zoals een varken, door twee griepvirussen tegelijk wordt geïnfecteerd, kan er een shuffle optreden van het genetisch materiaal van beide virussen, waardoor er een heel nieuw griepvirus ontstaat. Als dit dan kan overslaan op mensen, dan hebben we daar nog helemaal geen bescherming tegen, omdat het een nieuw virus is. Zo kunnen er dan heel makkelijk heel veel mensen worden geïnfecteerd. Dit kan leiden tot een wereldwijde uitbraak, wat we een pandemie noemen. Dit heeft zich een aantal keer voorgedaan. In 1918 ontstond er een nieuw griepvirus met zowel een nieuwe vorm van het H-eiwit als een nieuwe vorm van het N-eiwit, H1N1. Dit veroorzaakte de Spaanse griep, waar in totaal 3% van de wereldpopulatie aan overleed. Met name de gezonde populatie tussen de 15 en de 35 jaar oud. En er waren juist opvallend weinig sterfgevallen onder de oudere populatie. Maar zo recent als 2009 hebben we ook nog een pandemie gehad. Toen was het de Mexicaanse griep, waarbij het H1N1-virus door een antigenisch shift weer heel erg nieuw was. Ook dit ging de hele wereld over, maar er bleek uiteindelijk een relatief milde pandemie te zijn. Je krijgt de griep door kleine vochtdruppeltjes in de omgeving om je heen, in de lucht nadat iemand heeft gehoest of geniest, of op oppervlakken nadat het daar is geland of via contact is gekomen. Dan via inademen of aanraken, dan word je zelf besmet. Dit gebeurt met name in de wintermaanden, want waar het virus niet goed tegen kan is warmte en zonlicht. Dus in de winter valt dat beschermingsmechanisme weg. Ook zitten we in de winter vaker binnen, met z'n allen, en is dus de kans op overdracht groter. Het type A en ook het type B griepvirus ziet er als volgt uit. Het is een RNA-virus met daaromheen een envelop met eiwitten eraan vastgeplakt. Dit zijn het H-eiwit hemagglutinine en het N-eiwit neuramididase. Het H-eiwit bindt zich aan onze epitheelcellen van onze luchtwegen en dringt zo de cel binnen. Daar wordt het RNA uitgelezen en dan maakt de cel de virale eiwitten. Zo kan het virus zich vermenigvuldigen en weer naar buiten, maar dan blijft het natuurlijk weer haken aan het H-eiwit dat vastzit aan de cel. Daarvoor hebben ze dan het N-eiwit, dat zorgt ervoor dat het juist weer wordt opgeknipt en dat het virusdeeltje weer vrij is om te gaan en gaat dan vervolgens de omliggende cellen infecteren. De cel zelf zal doodgaan. We kennen inmiddels 16 verschillende H-eiwitten en 9 verschillende N-eiwitten, waardoor we dus de verschillende virusvormen kennen, zoals het H3N2-griepvirus of het H1N1-griepvirus. 1 tot 5 dagen na de infectie word je ernstig ziek. Naast een verkoudheidsbeeld heb je ook hoge koorts, 39 graden of hoger, spierpijn, koude rillingen, slaperigheid en feit. Je kan dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren en bij de jaarlijkse griepepidemie zie je dus ook grote pieken in ziekmeldingen voor school en voor werk. Je bent al besmettelijk één dag voordat de symptomen beginnen tot na 10 dagen of zelfs maanden in mensen met een verminderde afweer. Met name op basis van de ernst van de symptomen en de koorts zie je het verschil tussen griep en de andere bovenste luchtweginfecties zoals een verkoudheid. Maar let op, in de volksmond wordt een verkoudheid heel vaak een griepje genoemd. Maar een verkoudheid en de griep zijn twee heel verschillende aandoeningen waarvan de griep veel gevaarlijker is. Wat zo gevaarlijk is van griep is dat er vaak een pneumonie oftewel een longontsteking bovenop komt. Deze kan dan door het griepvirus zelf worden veroorzaakt of door een bacterie die gebruik maakt van jouw ziek zijn. Dit is de grootste doodsoorzaak van mensen met griep. Verder kan het reeds bestaande aandoeningen verergeren, zoals hartfalen en COPD. Diagnostiek om te bevestigen dat het griep is en zo ja, welke variant, wordt alleen gedaan in hoogrisicogroepen in ziekenhuizen om te kijken welke isolatiemaatregelen er nodig zijn en als er verdenkingen zijn dat het om een nieuwe griepvariant gaat. Je kan dan een PCR doen waarbij je in het laboratorium het virus kan detecteren. Soms wordt ervoor een antigeen sneltest gekozen omdat dat heel snel een uitslag laat zien, bijvoorbeeld om de juiste isolatiemaatregelen te kunnen nemen in het ziekenhuis. Maar het is qua kwaliteit een minder betrouwbare test dan de PCR. In de meeste mensen is griep een self-limiting ziekte, waarbij je alleen ondersteunende behandeling geeft zoals bedrust en koortsverlagende middelen zoals paracetamol. Voor hoogrisicogroepen kan ervoor worden gekozen om een virusremmer te geven. Een bekende hiervan is oseltamivir, bekend als Tamiflu. Echter vanaf 2007 zijn de meeste griepvirussen hiervoor ongevoelig. Dus het behandelen van de griep met virusremmers is erg lastig door de vele mutaties die het virus ondergaat. Per variant van het griepvirus zal het verschillen of er een virusremmer bestaat die nog werkt en zo ja, welke dan. Het griepseizoen start meestal ergens tussen eind november en eind december. Rond februari is het dan vaak het ergst en daarna neemt het af tot en met ongeveer maart, maar we hebben ook epidemieën gehad die tot en met mei duurden. Dit is de reden waarom de meeste griepprikken worden uitgedeeld aan het einde van oktober. Patiëntengroepen met een hoog risico op complicaties na de griep of mensen die werken met deze patiënten, denk bijvoorbeeld aan mensen in de thuiszorg of ziekenhuismedewerkers, kan een jaarlijkse griepprik ophalen. In die vaccinatie zitten de drie dode varianten van het griepvirus, waarvan de wetenschappers voorspellen dat ze komend seizoen voor problemen gaan zorgen. Dit doen ze op basis van de vorige seizoenen en de virussen die in de zomer problemen geven in bijvoorbeeld Australië, want daar is het dan natuurlijk winter, oftewel griepseizoen. Zo is het dus een wereldwijde schatting. Na de griepvaccinatie kan je nog steeds de griep krijgen, maar deze kans is met de helft kleiner geworden dan zonder de vaccinatie. Bovendien verloopt de griep dan milder, is de kans op complicaties kleiner en is de kans kleiner dat de aandoening die je al hebt, bijvoorbeeld hartfalen of cpd, verergert door de griep. Een veel voorkomend misverstand is dat je griep kan krijgen van de griepprik. Dat is niet het geval, want alleen de dode griepvirussen worden gebruikt in het vaccin. Wat je wel kan merken is dat je afweersysteem bezig gaat met het vaccin. Dit kan tot milde klachten leiden veel milder dan de echte griep. En je verkleint dus je kans om de griep te krijgen. En als je het dan wel krijgt is het milder als je de griepprik hebt gehad. Geen reden om de griepprik niet te nemen dus. Ben jij medewerker in de zorg en krijg jij via jouw werk een griepvaccinatie aangeboden, haal dan deze vaccinatie op. Zo bescherm jij jouw patiënten van de griep. Je wordt er zelf misschien niet ziek van, je kan het virus namelijk ook bij je dragen zonder er zelf symptomen van te hebben. Maar je kan het wel aan jouw patiënten doorgeven, die er vervolgens flink ziek van kunnen worden of zelfs aan kunnen overlijden. Terwijl het heel simpel met één gratis prik te voorkomen is. Download ook de actieve samenvatting, zo onthoud je de stof nog beter en heb je meteen een handige samenvatting voor straks bij je tentamen. Bedankt voor het kijken!